Welkom lieve kijkers, vrienden, abonnees, de baard is hier om jou te entertainen. Excuseer als ik een beetje vieze vingers heb, ik ben zoals jullie misschien zien ben ik aan het verbouwen. Ik ben een beetje aan het schilderen, dus voordat ik weer in de comments krijg te horen, je hebt vieze vingers en je bent een of andere vieze, vieze zwerver die zijn vingers niet wast, dat doe ik wel, ik douche gewoon zoals de meeste mensen. Voor alle nieuwe kijkers, deze video bevat twee trainingsdagen. Nummer 1 is de training van vandaag, de zondag. En nummer 2 is de persoonlijke recorddag, de donderdag. Op de donderdag is het de bedoeling dat ik ga squatten, twee setjes, drie herhalingen met 152,5 kilo. dat ik ga bang drukken, twee setjes met drie herhalingen met 82,5 kilo. En als laatste ga deadliften, twee setjes van drie herhalingen. Met 162,5 kilo Correctie, 165 kilo En of ik al die cijfers ga halen, kijk, dat is natuurlijk weer de vraag um, Het is deze week kerst Dus dat wordt lekker eten en natuurlijk lekker veel eten Want dat is een ding wat ik wel kan, lekker veel eten um, En als ik daarbij goed rust, weet je, ik heb vakantie Heb ik er eigenlijk wel alle vertrouwen in dat het moet gaan lukken het schema is nu wel echt loei en loei zwaar voor mij. Um, het is zeker niet makkelijk. Um, ja. mag de pret niet drukken weet je. We zullen er toch gewoon door moeten gaan. Het moet gewoon gaan gebeuren. Het moet gewoon lukken. En als laatste wat we natuurlijk dan nog even te doen staat is. Mijn shakebeker vullen. En dan zou ik even een zieke edit ingooien. Want man bekers vullen. Holy oh shit. Wie doet dat zo dik als ik. Truth will break your chains, we have the key Open your eyes and see We are the ones who know the answers And they ain't never gonna hold us back echt niet weten hoeveel werk dat even gekost en niet eens het bewerken maar meer het een plekje vinden waar het geen zorg was zodat ik die beker even fatsoenlijk kon filmen ik moet mijn huisjes eens een keer ophalen. en in een keer staan we in de bunker vandaag is het de bedoeling dat ik begin met squatten. Dat was het laatste opwarmsetje en daar wil ik ook gelijk wat over kwijt. Even scherpstellen. Een opwarmsetje, alle opwarmsetjes. Heel veel mensen denken dat ze alleen een opwarmsetje doen zodat ze hun lichaam warm gaan maken en dat ze daardoor een zwaardere belasting aan kunnen. En dat is ook goed, daar is een opwarming ook voor een deel voor. Alleen voor het andere deel, het belangrijke deel, wat ik persoonlijk het belangrijkst vind, ...is dat je ervoor zorgt dat de bar in één rechte lijn gaat. Dat alle spiervezels tegelijkertijd worden geactiveerd. Het is dus vanaf, vanaf dat je met een lege barbel bijvoorbeeld zou squatten... ...is het al perfect opletten, gaat de bar recht. Um, hou ik mijn buik aangespannen? Denk ik aan alle juiste dingen. Zoals sht, omhoog komen, um, zakken, billen aanspannen. Net wat jouw controlepunten zijn. Want dat is voor iedereen anders en voor iedereen verschillend. Um, dat is het net van een warming up. En niet alleen meer lichaam warm maken. Dus het is veel meer heel goed voorbereiden. En heel goed nadenken aan al die kleine puntjes. Ik moet, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, die squats echt zeker, zeker, zeker niet mee vielen. Ik viel eigenlijk best wel tegen, ik heb ze wel gehaald, maar van mijn gevoel kon het aanzienlijk ik weten. En net klaar met de Power Cleans. Dat was eigenlijk het normale programma. Maar de squat ging niet helemaal naar mijn zin. was eigenlijk toch zwaarder dan verwacht. ik heb hem vooral gewoon gehaald. Maar hij was vrij zwaar. En ik voelde toch dat ik toch wel eigenlijk wat energie liet liggen. Dus vandaag ga ik nou een lichtere variant doen. Wat Power Squats. In combinatie met de Power Chains. Om toch te zorgen dat ik echt nog het laatste beetje energie eruit ging halen. Ik begin ook niet te zwaar met de Power Squat. Um, met de kettingen erbij zal die. Plus minus 90 kilo wegen. En dat is eigenlijk al meer dan zat, denk ik. Want als je even het pauze houdt 1 à 2 seconden beneden, dat maakt de oefening zoveel zwaarder. Maar daarom doen we hem ook natuurlijk. En de kettingen, vragen vraag niet precies hoeveel ze wegen. Volgens mij 9 kilo, maar dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar het zal plus minus 90 kilo zijn. Uh, eigenlijk moet ik ze even. Ten eerste moet ik ze eigenlijk even wegen. En ten tweede, die. Of die, een van de twee. Volgens mij die, die, heeft één schakel meer. En ik ben benieuwd of dat ook van invloed is op het gewicht. Dat ze precies even veel weegt, of dat dus die ene één, meer, één schakel meer heeft. En dat hij dus net ook iets meer weegt. Niet dat dat zo extreem veel uitmaakt. Want normaal gesproken je gewichten die zijn ook geen exact niets... Je gewichten zijn ook niet exact 25 kilo of 10 kilo of 2,5 kilo. Er zit altijd net wat, wat marge in. Volgens mij is dat 5 tot 10 procent maximaal. de weegschaal even naar beneden gehaald en heb ik ook de kettingen uitgelegd. En dan zullen we gelijk eens even kijken of er nou echt gewichtsverschil in zit. En waarom nou die ene langer is dan die andere. Kijk, Ik heb de kettingen hier gelijk gelegd en als we doorspoelen naar het einde kunnen we zien dat hier één schakel meer aan zit dan aan de andere. Ik heb ze ook geteld dus er zit verschil in. Die is 8,6 kilo. 8,5, 8,5. Dan kom ik nu ja. met de langere ketting. Ja, Die is echt 8,5. Welkom bij de donderdagtraining, de PR-dag. Zoals we eigenlijk een paar seconden geleden zagen, um, hoefde niks van mijn. Gewicht van mijn ketting af. Het gewicht klopt gewoon. Alleen uh, mijn camera is een beetje. Moi, moi. Het is een uh, Nikon d 3 net 100 de fotocamera. Perfect ding. Ook nog wel redelijk aan de prijs. Alleen toch niet zo heel perfect. Hij is goed voor foto's maken. Maar voor filmen niet echt. Ik heb aan de andere kant geen schermpje. Hij doet het niet heel goed als het donker is. Um, dus ik kan mezelf ook niet controleren. Hij doet niet goed als het donker is. En daarbij is hij ook niet heel snel in het scherp stellen. Zegt uh, niet eens heel snel. Zegt echt heel langzaam. Dus. Als jij nou ervaring hebt met een camera of is er, nou, die vlogger die vlog met die camera, laat dan even een reactie achter. Dan zit ik even aan te denken dat ik misschien een andere ga halen. Want de filmpjes moeten natuurlijk wel van goede kwaliteit zijn. Laten we beginnen. Oké, okay. um, twee dingen voorafgaand aan de training. Uh, zoals ik al vaker doe, hoe voel ik me erbij, hoe denk ik dat deze training gaat lopen. Ik denk eigenlijk, ik heb een beetje mijn twijfels bij, een beetje slecht. Um, ik heb vakantie. Een normale mens zou lekker gaan rusten in zijn vakantie. Wat doe ik? Ik ga alleen maar harder werken. Ik ga meer filmpjes maken. Ik ga veel meer met YouTube bezig zijn. En dat doet mijn progressie denk ik niet altijd goed. Want ik gud mezelf weinig slaaptijd en weinig eetijd. Omdat ik alleen maar bezig ben en bezig ben en bezig ben. Maar goed, dat zullen we zo zien. Het tweede ding is dat het bijna oud en nieuw is. Um, dat wordt wel wat gedronken natuurlijk. Het zal niet heel goed zijn voor de progressie. Dus, juist eigenlijk ik aan het einde van het programma zit is het een mooie tijd om te switchen um, naar deze do de donderdag training naar vijf setjes van één herhaling dat ga ik nog twee weken doen dan een derde week een deload en dan ga ik het programma van 12 weken weer opnieuw beginnen um, dus over twee weken, dat zal waarschijnlijk mijn echte 1RM max zijn dan weet ik dus dat dat mijn oude record was en dan ga ik dus weer, zoals ik zei, opnieuw beginnen en dan ga ik er kijken of ik dat kan verbreken dus, let's go! dit is het laatste opvangsetje, 142,5 nou, dan gaan we gaan proberen. 152,5. Twee setjes van drie herhalingen. Ben benieuwd. Te komen. Tweede setje moet goed gekomen. Vol of trouwen. Zwaarder. Normaal hou je tussen twee van zo'n hele zware sets. Zeker wel 6 tot 10. Heeft u wel wat lange minuten rust? Ik dacht dat het, vrij makkelijk, dat het me vrij makkelijk afging. Dus hier om iets van 3 minuten rust. Dat is wel erg tricky. Maar goed, tevreden? Het is gelukt. Door de bench. Lek makkelijk Zoals we natuurlijk eigenlijk al hadden verwacht Want een bench van 82,5 is vergeleken met andere lifts niet heel erg zwaar natuurlijk Maar voelde me toch niet zo best Maar zo kan je toch maar weer zien Maar die kerstdagen toch wel weer niet goed voor zijn En natuurlijk niet te vergeten Nou alleen die deadlift nog En dan zijn alle drie lifts weer verbroken Maar of dat gaat lukken We shall see dingetje, een tipje wat ik wel kwijt wil over de deadlift is dat dat was eigenlijk de oefening die ik waar ik het meest lang waar ik het meeste, waar ik het langst over heb gedaan om een beetje onder de knie te krijgen uh, vooral thuis toen ik uh, nog bij mijn ouders thuis woonde toen uh, deed ik de oefening en dan gaf ik het na de verloop van de tijd wel op meer pijn in mijn rug kreeg, etc. Je kent het wel. En is dus één ding wat ik altijd iedereen wil adviseren is leren je billen aanspannen. Ik heb vandaag twee video's gemaakt. Eén heet hoofd, fitnessoefeningen voor vrouwen en de andere heet fitnessoefeningen voor thuis. En daar hamer ik ook een aantal paar keer op van span je billen goed aan. Maar heel veel mensen kunnen dat gewoon simpelweg nog niet. Daarom doen we bijvoorbeeld uh, kettlebell swings. Goede oefening. Uh, glute bridges. Op de grond liggen je heup omhoog brengen. Uh, wat er meer oefeningen voor de billen. Alles waarbij je uh, je been in uh, flexie extensie moet brengen. En zijwaartse bewegingen uiteraard ook. Uh, Doe iets waardoor je veel, je, je bil eigenlijk veel activeert en dan heb je deadlift waarschijnlijk een heel heel stuk beter. En natuurlijk, als mijn video er ooit nog eens komt, de deadlift video kijken. Zit wel een beetje in de pet. <middels> Waar staat je ziet net mijn eigen scène. Um, dat doe ik altijd. Check ik even kijken of ik nog een kleine verbeterpunten zie waar ik me dan even net wat meer op kan focussen. Eén um, ding je wil ik wel zeggen: normaal gooi ik het gewicht niet neer tijdens de oefening zelf. Tijdens opwarmsetjes doe ik het wel eens om energie te besparen, maar tijdens de oefening eigenlijk nooit. Maar het is echt naadje, dus ik neem ook echt even ruim 10 minuten pauze. Dan ga ik een tweede poging doen en dan ga ik kijken of het lukt. En dan lijkt het me heel wijs als ik volgende week dus geen twee setjes van drie herhalingen ga doen. Maar zoals dat ik net zei, vijf setjes van één herhalingen. Zo kan ik het nog iets langer doorrekken. Ik denk dat ik dat twee weken doe dan een deloadje. En dan gaan we weer eens opnieuw beginnen. Dus, volgens de berekeningen moet ik dan eindigen op 170 kilo deadlift. Het is 165 en het is al zwaar en zwaar zat. dat. Wish me luck. load